Ah, oh, eens kijken. A1 Red Desert Avenue Scheveningen Zuid. Nou, wie weet het zo jongens. Tot, tot zo. 342, A1 naar de pier, de heeft daar een persoon gevonden, voelde ik zich niet goed, zou, ik, uh, zou bekend staan met kardiaal klachten. Ik wil graag of u een ambulance nodig heeft. Ja, ik ga een kijkje nemen, je hoort van me. 3,42 te plaatsen. Ja rond. Hoi. Ja, ja meneer, ik was een rondje fietsen. Mm. En uh, ik zag meneer in één keer zitten, dus ik zag, ik dacht eerst dat meneer dronken was, maar dat was hij achteraf niet. Mm hij -hmm. uh, kwam zelf naar me toe en zei dat hij zich niet lekker voelde. Ja. Een, beetje, een, een beetje nagevraagd, zei dat de pen op de borst zat, meneer ja, krijg je er niet uit. Oké. Okay. Pak even de spullen nog. Ja, ja schud, okay. moet ik helpen? Um. Top, pak jij even voor de zekerheid deze zuurstoffles, uh, dan uh, pak ik de rest wel. Jo. Okay. Goedenavond meneer. Hallo. Hoi. Ik ben Stefan Hoi. van de ambulance dienst. Hoi Stefan. Wat is er precies aan de hand? Je had pijn op de borst, hoorde ik. Ja, ben je echt hele druk in de pijn. Hele druk in de pijn. Als je pijn een cijfer moet geven, 0 is geen pijn en 10 is de ergste pijn die u kunt bedenken. Een 8 Een 8, oké okay. Goed, en bent u bekend met hartproblemen? Heeft u ooit in het verleden al een infarct gehad of iets? Ja, een paar jaar geleden Oké, okay, een paar jaar geleden En wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze u een uh, omleiding aangelegd of hebben ze alleen gedotterd? Ja, alleen gedotterd Oké, okay, goed Dan nou gaan we eens even kijken hoe het nu is Heeft u verder pijn in de arm of in de kaken? Ja ook Beide? Ja Oké, okay. en hoe lang spelen de klachten al? Mm, denk nu net weer een weekje. Net weer een weekje, oké. Okay. En de echte klachten die je nu voelt, dat is pas vandaag? Of? Ja, dat is echt sinds twee weken geleden. Oké, okay. helemaal goed. Hey, en ben die in het verleden, heeft hij al eens een TIA of een CVA gehad? Dus een hersenbloeding of een infarct in de hersenen of een TIA? Een herseninfarct. Uh, oké, okay. heeft hij ook al gehad. Goed. Mm -hmm. Ik ga beginnen met u eens wat, uh, wat controles bij te doen. Ik ga even de de, deze band aansluiten voor de bloeddruk. En ik ga even op de borst wat plakketjes plakken. Op de armen en op de benen. Dan gaan we even een hard filmpje maken. Okay. Dus dan ga ik dat eerst even doen. Oké, okay, dan moet je niet schrikken. De band gaat nu opblazen. Dat is voor de bloeddruk. Mag even stil blijven zitten en niet praten. Dan kan ik ondertussen ook even het hartfilmpje maken. Oké. Okay. Meneer de bloeddruk is erg hoog. Die is 220 over 130. Uh, okay. En samen met die pleinklachten ga ik u toch even wat, uh, wat sprayen. Dat is een nitro spray. Je mag zo meteen de mond openen. mag je de tong naar boven doen. Dan ga ik dat sprayen onder de tong. Dat gaat de vaten openen. Dus dan zou de druk minder moeten worden. Zou de bloeddruk ook lager moeten worden. Kan. We willen kijken of uiteindelijk de score van de pijn naar een nul gaat. Dus we gaan eerst eens een paar keer sprayen. Dus mag je de mond even openen. Ja, ja komt de spray. Ik spray eerst eens twee keer. Ja. Oké. Okay. Je zult eigenlijk zo meteen al effect moeten gaan voelen. Het kan zijn dat okay. de pijnscore wel nog even op een 4 blijft, maar dat gaan we dan uh, even mm. verder bekijken. Uh, politie, ja. zou even die meneer, ik vind het een beetje respectloos dat hij wat foto's zit te maken van het slachtoffer. Ik weet ja, niet of hij nee, selfies zit te nee. maken of... Ik wil ze even aanspreken. Ja, is goed hoor. Oké okay, meneer. Hey, wat ik op het hartfilmpje zie is toch wel tot, u, ja, tot er iets niet goed zit. Ergens heeft de zuurstofverkort bij het hart. Dat wil zeggen dat u een infarct doormaakt. Zoals de vorige keer. Wat we nu gaan doen, we gaan een protocol voor het infarct opstarten. Ik ga een ambulance vragen. Ik kan u namelijk niet vervoeren. Dus dat is het eerste wat ik ga doen. En dan gaan hun u naar het ziekenhuis brengen. Dat zal het Erasmus worden. En dan zullen u worden gedotterd. Of ja, nou ze zullen eerst kijken of dottering gaat. Als dat niet gaat, zullen u worden... Ja, dan zal er een operatie moeten plaatsvinden. Oké. Okay. Dus ik ga het even melden. Heeft u trouwens nog pijn of is de pijn al helemaal over? De pijn wel lichtelijk af. Lichtelijk af. Als u nu de pijncijfer moet geven, 0 is geen pijn het 10 is de ergste pijn die u bedenkt? Ik denk ongeveer 4,5. 4,5. Oké, okay. momentje. Meldkamer 3,42 over. Geef me. Ja, de meneer maakt een infarct door. Graag met spoed en al moet plaatsen. plaats over. Oké, okay, meneer. Goed. Ik ga zo meteen een vuusnaaltje geven. Dat ga ik hier aan de linkerarm prikken. Okay. Heeft u vaker een vuusnaald gehad? Ja. Oké, okay, goed. Even de arm voor me geven. Ja, zo. Dan ga ik even de stuwband eromheen doen. Niet schrikken. Ja. Oké, okay, komt de prik hoor. Zo, die zit al. Helemaal goed. Wat ik u ook ga doen, ik ga u even een pilletje geven. Collega, kun je misschien wat water... Of heeft u zelf water bij toevallig? Ik heb wel een fles, maar heb ik was daar al van gedronken. Nou, misschien even, even nee. hier bij die kraam, even een bekertje vragen ofzo. Ja, ik zal wel even een flesje vragen bij de, de achter. Oké, okay, helemaal goed. Oké, okay, meneer. Ik ga eerst, eerst eens wat medicijnen via het um, infuusje geven. En daarna zal ik u nog een pilletje geven. En dan ga ja. ik u nog een extra infuus, uh, uh, medicatie via infuus geven. Allemaal bloedverdunners. Zodat het uh, bloed zo dun mogelijk wordt zodat, we dadelijk, uh, zodat ze dadelijk makkelijk kunnen dotteren. Ja, ik ga nog twee keer sprayen onder de tong. Want de pijn wil ik eigenlijk naar nul hebben. Dus mag ik even de tong weer omhoog doen. 1 en twee. Ja, helemaal goed. Hier heb je bezig met water. Ja, dankjewel. Goed. Zo, daar zijn we. Hoi. Hey, even kijken, kun je even 300 milligram kloppen grel uh, pilletje? Ja, ik doe even mijn koffie. Ja, is goed. Oké. Okay. Goed. En uh, ja, de pijn zal zo afnemen. Ik ga even okay. dit in de infusnaald spuiten. Dus, dus de medicatie, de eerste bloedverdunner. Ja. Goed. Alsjeblieft. Dank je. Oké, okay, ondertussen mag u voor mij dit pilletje innemen. Ja. Met wat water. Het gaat het ook al wat verzachten. Hallo? Wil ik een gewassen aanpakken? Doe maar. Is goed. Oké. Even kijken, collega. Ja. Um, als we zometeen misschien even de lifepack kunnen omswitchen. Dan kunnen jullie van jullie meenemen. Ik zie een duidelijk uh, steamy beeld, Erford. Uh, ik heb hem al uh, twee, vier keer nitro gespreid. Voor mij wat uh, pijncellen gekregen. Hoe ziet hij, hij heeft gehad en we gaan nu de heparine spuiten. Hij zegt zijn bloeddruk of Ja, zijn bloeddruk. Ik zal even spieken. Was toen net 230 over 100. Nee, wat zei ik? 220 over 130. En is nu, ik ga nog eens overmeten. Meneer de band gaat weer even op pompen. En verder nog enige complicaties. Saturatie, BPM. Nee, allemaal geen bijzonderheden. Dat is allemaal goed. Um, nee, bloeddruk was hoog inderdaad voor de rest. Geen bijzonderheden. Eerst uh, bekend met een CVA in de voorgeschiedenis. En heeft een paar maanden terug al een infarct gehad. Hebben ze toen gedotterd. Waarschijnlijk nog gewoon het Erasmus. Dus ze mogen jullie zo meteen ook heen. Ik ga zo meteen het uh, PCI centrum voor je bellen. Daar worden jullie dan verwacht. En dan uh, ja goed. Meneer, als een pijn nogmaals een cijfer moet geven, zou die is hij nu helemaal weg? Ja, is weg. Oké, helemaal goed. Broederik is bijgesteld 140 over 90. Ik accepteer hem. Goed. Dan gaan we 5000 eenheden heparine geven. Kun jij die even voor me optrekken? Ja. IV gewoon. Ja. En een te toegediend? Ja ja zeker, alles al gedaan. Hele protocol doorlopen. lopen. Kan in principe ja, zo. Wat uh... zit erin? Ja, oké, okay, top. Goed, meneer heeft zojuist juist nog een bloedverdunner van ons gekregen. Dan is het nu. Uh... Ja. Jori had jij de lifepack pack en zo uh, klaar? Ja. Oké, okay, dan kunnen we die nog even omswitchen, zodat jullie alles mee hebben. En dan uh, kan die mee. Goed meneer we hebben alles een beetje gedaan, ik ga zo meteen het Erasmus voor u bellen, mijn collega's gaan u daar naartoe brengen, ik mag zo meteen met brancard komen zitten en dan uh, staan ze u daar op te wachten. Oké. Okay. Ja? Goed, oh. alles gereed, lifepack omgeruild, dan uh, zou ik zeggen let's go. Welk is achter je delen. Dankjewel. Meneer mag u daar even plaats gaan nemen, bij mijn collega. Oké. Okay. Yep. Oké okay, meneer, schrijf hier even erop. Even vast. Oké, okay, oh, yeah. goed zo. En dan gaan we even met de ambulance. Ik ga de Erasmus voor jullie bellen. Dan. Uh verwachten jullie ja ja, ja. oké okay. okay, succes collega bedankt daar gaan we met de woning joh 342 over ja persoon patiënt gaat met de 101 richting erasmus a1 voor een spoed pci ik sta weer vrij en ik ga zo meteen nog even snel erasmus bellen voor de collega's over